Ik ben nu in de Marken, in de provincie Ancona, wat tegen de grens met uh, Rabino aan. Onderweg naar Germa. Uh, Germa is zelf ook een bed and breakfast LNV 380. Uh, Germa is onze collega uiteraard. Uh, en dit landschap hierachter is typisch voor uh, Ancona. Ik zeg het land in in ieder geval. En verder naar de kust wordt het nog glooiender. En veel graan. Graan, graan, graanvelden. De achterkant, prachtige bergen. Het, het weer is wel heel erg lekker. Er staat een beetje windje. Maar het is een beetje nevelig, omdat het wat veel geregend heeft de afgelopen tijd en nu warm is... ...komt er veel nevel in de lucht eh, op de een of andere manier. Maar s moet het beter zijn.